Ik ben aangekomen bestemming in Ebroetso, op de grens van de Marken, het is hemelsbreed ding, maar 5 kilometer van de Marken af. Ik heb eigenlijk wel zien, want het landschap lijkt er heel erg op wat ik uit de Marken ken. Heerlijke plek, met een mulebad, mooi zwembad, prachtig uitzicht. Misschien ga ik morgen wel even in het zwembad, het wordt morgen prachtig weer, het is één of twee dagen wat minder geweest zoals ik net ook al zei. En nu uh, klaar iets op, met name vanaf de andere kant, die je niet ziet. Maar ik moet zeggen, het is wel een lucht, lage lucht. Mooi uitzien. Ik ben uh, enthousiast. Weer. Op een hele andere manier trouwens dan in, uh, um, in Poja. Dit voelt meer als. Poja voelt voor mij meer als vakantie. Dit voelt meer voor mij als thuis. Maar dat heeft te maken, denk ik, dat het een beetje lijkt op waar ik zelf gewoond heb. Het is wel weer prachtig. En het is mij verzekerd, ik heb olijfolie meegenomen uit Polja, Ongeveer zo'n liter of 13. 13. Het is me verzekerd dat deze olijfolie beter is. Dus dat ga ik koeven. Als die beter is, dan gaat er nog meer olie mee. Arme auto.